Dus, uh, dit is het patroonboek, eigenlijk de kern uh, van de eerste week, waarin Toon uh, vertelt over uh, patronen aan de hand van een, een gedichtje, eigenlijk een liedje. Um, en waar je dan zelf als leerkracht stap voor stap een patroon kan opbouwen op basis van de eenheid. Um, en op elke pagina staat er dan een voorbeeld van een patroon en dan de vraag aan de kleuters van wat is de patroon eenheid en uh, ze kunnen dat dan aanduiden en je kan er ook omdraaien met, uh, met velcro en dan zie je uh, het antwoord. En zo gaat het eigenlijk uh, verder en verder.